Ja, ja, ja. Zeker, wat wordt een wordt Dan maak je geen oespraak over door. Dat is geheim, geheim gehouden vandaag. Dus, uh, ja, ja. Als, uh, nou, de wordt openbaar gemaakt. Als noord noord gewoon ligt. Ja, ja. Maar wordt dat in euro's betaald? Of? Nee, in Piltskus wordt dat betaald. Pilsjes, ja. Heb je al contact met andere partijen of nog niet? Nee, nee ik zelf niet. Wij, nee, wel dan? Ja, Dido. Door. Die, door. die Alle nee. Alle nee, alle, alle, nee. Die die hebben ze dat gedaan, ja. Ja. En wat hebben die ervoor gekregen dan? Ja, ik heb je dan bergjes gevraagd, maar dan wou je toch niet zeggen. Nee. nee. Dit is allemaal geen. Ja, nu is het. Zeg maar dat ik rustig Alles goed. Ja, ja, ja. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. we Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Einschuiven. Zet zit met de gracht? Nee, veel niet. Onze hufkes moeten weg. We moeten verdwijnen de hufkes. Ja, Waarom zouden die moeten verdwijnen? Onze eeuwenoude ouwe Ja, dat is toch een voor voorzitter dat die weg moeten. Hoe het zit het stadsbeeld. Komen nu de grachten. Alweer wil het misschien ook wel schoon, Maar ja, de hufkes, ja, daar kan niks vervangen. Zeg, nog wat gedankt voor me. Ik denk dat ik niet in... in uh... Je was een boer en een zit er maar in, in, in, in de nederlande in nee, echt nee, het zwemmen. Maar ik heb twee heren en een dame gevonden van de Die Gewoon een maart toch heel veel muntje. Dus dat jonge handen. Oh, he? En we hebben nog een andere, jonge dame. Aan deze kant ducht je, je, je toch van jongen. Je ziet er goed uit hè. Het is het warm van hè. Het is het warm. Ik heb een aardig warm van een meidje gekregen. Maar we ik, zwembad blijven in zitten.